Nou, dit is een uh, Nederlandse kaas. Normaal heb je daar, uh, zit er een plastic coating op. Dit is een, een, een, een coating, dat is met geklade boter gemaakt. Ja, we staan reeds 25 jaar op de markt. Dat is gewoon gezellig en leuk voor de dingen wat je meemaakt. Je hebt leuke klanten die wat alles waarderen, en uh, je krijgt ook wel eens een attentie van een klant. Klein voorbeeldje, gewoon een klant die vroeg op van ons zijn wijntje dronk. Ik kwam dan een uurtje terug, kwam die flesje wijn brengen. Gewoon heel leuk en spontaan. Nou ja, Maastricht, beste woensdagmarkt van Nederland. Prachtig aanbod. Mooie grote groentekraam, mooie bloemenkraam, prachtige kaaskraam. We hebben meer dan 300 verschillende soorten kaas. Veel streekproducten. We hebben bijvoorbeeld Remeker, dat is de beste boerenkaas in Nederland. Met een natuurkost. Meer dan 15 verschillende soorten herveekaasjes. Dus ook wel in de Volksmond de Rommedoe genoemd. Ja, dat is te vinden op de markt in Maastricht. Het is gewoon een, de woensdagmarkt is echt een leuke markt. Nico Paulussen is de marktmeester van de gemeente Maastricht. Wat houdt dat in? Alle vergunninghouders die hier op de markt staan, is morgens te controleren of ze hier zijn, ja of nee. En of iedereen aan zijn, zijn vergunning houdt wat hij verkoopt. En uh, ook andere zaken wat er eventueel te regelen zijn als er iets is. Hoeveel kramen staan er op deze woensdagmarkt? Oh, op de woensdagmarkt eh, hebben we ongeveer een, uh, 190 uh, marktkramen. Uh, markkramen worden geteld, ook de, de verkoopwagens als marktkramen. Dat zijn er dan ongeveer een 190. De samenwerking met de marktondernemers uh, is in mijn ogen en mijn gevoel uh, heel goed. Uh, Eigenlijk is dat een weerszijde aanvoelen wat eigenlijk speelt op de markt. En eh, als je dat samen goed kunt regelen, dan heb je ook een goede markt staan. Als marktmeester op de markt te zijn vond ik eh, het mooiste wat het is: met mensen, met mensen werken. Ten eerste moet meer reclame komen in de Belgische en Duitse kranten. kranten. Ook moet in de reclame zeggen dat mensen kunnen van hele dag, van 6 euro, op de k parkeren. Ik vind dat persoonlijk heel belangrijk. Ten tweede, dat over de woensdagmarkt moet wel bekend gemaakt. Dat is wel kleine markt, maar je kan alles in de principe, van de brood tot de kleren. Van de jonge mensen tot de oude mensen. Dus klein, maar mensen kunnen alles krijgen. Je kunt nog... Meer dingen doen. Je kunt ook zeggen, de tiende klant krijgt een boeket bloemen gratis, ik noem maar wat. Maar is dat niet de beslissing van de ondernemer zelf? Dat kun je als ondernemer alleen beslissen, maar je kunt ook samen iets afspreken. Je kunt ook beleid ontwikkelen als, als marktorganisatie in Maastricht.